Ja Yo gabbers en welkom bij de nieuwe Rainbow Siege video Mijn naam is Julian en ik zit hier samen met En we gaan spelen BOOM KIP BOOM BOM Oploft Hopelijk niet als we aan het verdedigen zijn Zoiets. De eerste Op Turbo gabbers, um, Instagram is nog van onze oude naam Turbo Gamers daar had ik mijn oude setup nog Met een computer en een boekhemmetje Nu heb ik een beter apparaat Main entrance Ja, okay. pas wel Hibanna, Hibana Oh wolle, ik zeg Hibana Hibana Oh Sheek. my god Year of summer. ding ding SUMMER Ja, de, het doen katten wat anders slapen de hele dag Eind het jaar wel weer vuurwerk hè? Zo'n klein potjes als vorig jaar BIM BIM BIM BIM Ja, mag wel en zo'n categorie 1 vuurwerk video, zoals vorig jaar. Zo'n stapeltje bouwen. Dat was gek uit jongen die tunnel. Jawel. Waar maken we de categorie 4 van? Houdt het doosje laten? categorie 1, staat. Je moet de biohazard container Waar ben jij? Even kijken. Ik zie. Oh, daar ben jij. Oh, ik heb maar tien voor betaald. Ik ben smart. Ja, jij bent gewoon een koekoos. Ja, ik zie het alweer. Waarom zetten ze die dingen op zo'n zo'n zo rare plek neer? Slash! titi titi titi Hello He's blind. He's, uh, Janna, watch out! Watch out! Oh, nee, nee. Ik heb niet er een. <laughs> Ik blind hem weer. Take him. Waar is-ie? Hij heeft ons alle twee. Ik vira. Hallo dokter! So, yeah. right. right dat was. Dat was. Kavira. Dat was. Dat was. Dat was. Dat was. Dat was. Dat was. Waarom zet je hem niet eronder? Nou, ze hebben al wel twee dood. Hm. Dood? Light, eh? Oh Hoi so The container has been located. All friendlies have been eliminated. How then? Is there anything Ah, try it again. Zal ik sledge doodschieten? Oh, hey. Siggy. Ziggy. Zal ik sledge doodschieten? Je moet de biohazard container container <tweer> Ik ben Blackbird. Als je het wil weten. Ja, ah, ben dood. Kevira, smoke. Biohazard container en secure it, huts huts, huts, huts, huts, hut huts. Ja yeah, dat was ik deze keer ja. Ja, ik nu ook. Ik kooi, uh, Waar zit -ie? Dat betekent dat ik hier vast zit. Of ze komt deze kant op. Wat ben ik slecht met mijn aim? Hostile activity: Resume securing the container once the threat is neutralized. Seeds securing the world. Oh, ik heb ze allebei aanstaan. staan, bon en secure container. Uh, nou ja, dan is deze video waarschijnlijk al kom je bijna voorbij. Of we moeten nou in één keer gaan, gaan, gaan, gaan rammen en iedereen doodschieten. Mijn dok is gejat. Doe het mijn doks doe, <middels> hou je smol Want niet Hier ik wijs de gewapen Blijf staan dan Blijf staan dan Wat doe jij jongen? Kom weg dan! unknown. Ja, dat klopt. Deze mag wel. Jij bent waarschijnlijk aan het schieten met ze. Zelfs Björn aan het schieten dan. Fuck up. Hongen, ik schiet die dokter, dus ik kap ze meteen. Do anything. Op four, last operator standing. Frost go go go go Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Headshot. KK. Ik ben level 23, jij bent level 85, Frost is level 60, de ander is level 143, 134 en dan heb ik Kavira die is level 12. 2 huh? Need to protect the biohazard. Ja, ga ik doen. Ik zit hier al, ik zit er al. Wie, die drone? I don't need to detect the yep, biohazard container at all costs. Uh... Don't do that! Yes, you! Let it open so we can run, if it needs to. What are you fucking thinking? That are you thinking, okay. Crash. Now you. I have to try to get away. From Psycho, come help je zit hier uh, hier -o. ergens ja zit er nog buiten last hoe kan we maar raken door die muur ik sta toch om die muur heen jongen de hostels van de Kering van de Kering van de Kering van dit nou van de Kering van de Kering van de Kering van de Kering Vergeet ook niet een reactie achter te laten, vergeet niet om ons te horen op social media en join de discord natuurlijk en dan zeggen wij nog maar één ding en dat is... Later!